Als je de inhoud van verschillende ruimtefiguren apart kan uitrekenen, dan kan je natuurlijk ook de inhoud van iets ingewikkeldere vormen uitrekenen. Als je denkt aan een standaard huisje wat je vroeger tekende, je weet wel, een vierkant met een driehoek bovenop en die dan in 3D, zo dus. En voor de vorm ook nog wat maten erbij. En nu kun je mooi de inhoud berekenen. Dan zeg je misschien wel: Ja, leuk, Ruben, maar hoe dan? Ik weet hoe ik de inhoud van verschillende ruimtefiguren uit kan rekenen, maar dit lijkt helemaal op geen van die ruimtefiguren. Maar daar heb je het mis. Want het huisje bestaat uiteindelijk uit een balk met een prisma erbovenop. En van beide figuren weet je hoe je de inhoud moet uitrekenen. Van de balk doen we lengte keer breedte keer hoogte. En de inhoud van het prisma is de oppervlakte van het grondvlak keer de hoogte. Als we nu de inhoud van de balk en het prisma bij elkaar optellen, dan krijg je de inhoud van het hele huis. In het algemeen kun je aanhouden dat de figuren waarvan je de inhoud moet uitrekenen altijd bestaan uit een aantal verschillende standaardruimtefiguren. Verdeel het ruimtefiguur. Wat samengesteld is dus in verschillende standaardruimtefiguren. Bereken van elk van de verschillende ruimtefiguren de inhoud apart. En als laatste neem je de inhoud van de verschillende delen en doe je die bij elkaar of juist van elkaar af. Een mooie kaarsenstandaard voor een vaccinelichtje. De maten staan erbij. Je herkent een kubus met zijde van 6 cm en een cilinder met de hoogte 2 en diameter 4 cm. Beide kun je apart uitrekenen. De kubus is 6 keer 6 keer 6 is 216 kubieke centimeter. De cilinder is straal keer straal keer pi en dat keer de hoogte. Dus 2 keer 2 keer pi keer 2 geeft me 25,1 kubieke centimeter. De inhoud van de kaarsenstandaard is dus. 190,9 kubieke centimeter samengestelde figuren opdelen in standaard figuren en je komt er wel uit ik zeg bedankt voor het kijken een like zou ons heel erg helpen om beter gevonden te worden in de immense inhoud van youtube en graag tot de volgende keer